Ik ben Merlijn Twaalfhoven, ik ben componist van de uitdaging op Festival Bombari in de Jaarbeurs, op 26 juni. Um, onder de noemer pak samen het podium, gaan we het grootste koor van Nederland samenbrengen en in een korte tijd grote uitvoering in elkaar zetten. Nou, op 5 juni, tijdens Tilburg in koor, maak ik een voorproefje. Ik hoop je te zien in Tilburg, maar zeker op de 26 juni in de Jaarbeurs in Utrecht.